Wij geloven dat de aarde ons van God gegeven is. Daarom staan wij voor een waterschapsbestuur dat zorgvuldig, dienstbaar en duurzaam is voor onze inwoners, voor bedrijven, boeren en onze natuur. Water willen we zoveel mogelijk vasthouden, daar waar het valt en zeker ook hier in het Lauwersmeer. Alleen als het nodig is willen we afvoeren met de kleveringssluizen en op termijn met een gemaal wat hier nodig is vanwege zeespiegelstijging en bodemdaling. Wij geloven dat de aarde ons van God gegeven is en dat we er daarom zorgvuldig mee om moeten gaan. Wij willen zorgvuldig omgaan met water en land. Stem daarom voor de christenen.